En dan toch een zweem van, bent u wel volledig onafhankelijk. Als de heer zich dat zou willen nuanceren, ben ik tevreden. De heer Omtzigt. Ik stel hier vast dat wanneer wij beginnen over partijpolitieke discipline, die in dit land sterker is dan elk omliggend parlement, waar dan ook, dat de luiken volledig dichtgaan. Ik leg geen zweem rondom Kamerleden. Ik zeg u heel bewust wat hier gebeurd is. Ik zeg dat dat gevolgen heeft voor hoe wij. En ik vraag of we hier ontspannen mee kunnen omgaan. En die vraag die stel ik open. En als ik die vraag al niet mag stellen, na nou alles wat er gebeurd is. dan vind ik dat vrij beledigend. En niet een klein beetje. U weet heel goed hoe er achter de schermen jarenlang gesproken is over Kamerleden, hoe ze onder druk gezet zijn. En als ik dan de vraag stel, gebeurt dat? Dan doe ik de zweem, terwijl u, voorzitter niet u, terwijl iedereen hier de notulen van de ministerraad heeft kunnen lezen. Terwijl iedereen hier heeft kunnen zien dat de minister-president keihard loog over of hij over mij gesproken had. Dus. Kom alsjeblieft niet aan met dat ik dan deze buitengewoon relevante vraag niet zou kunnen stellen. Dat werp ik verre van me.